Videomarketing is in meer dan één opzicht een goed idee. Het brengt je boodschap duidelijk en sterk over. Het zorgt voor een sterke emotionele link tussen je publiek en je merk en het zorgt ervoor dat leads sneller converteren naar trouwe klanten. In dit artikel laten we de cijfers voor zich spreken. Je krijgt van ons 10 spraakmakende cijfers, verzameld door Raw Shorts, die je zullen overtuigen om voor videomarketing te kiezen. 1. Klanten beslissen sneller. Maar liefst 64% van de consumenten zal eerder een product kopen nadat ze een video hebben bekeken. Qua overtuigingskracht kan dat tellen, maar het kan nog straffer. Een verbazingwekkende 90% geeft aan dat video's hen helpen bij het maken van een keuze. Denk dus goed na wanneer je video maakt. Je wil niet dat je video een potentiële klant overtuigt om niet voor jouw product te gaan kiezen. 2. Verkeer bij de vleet Volgens voorspellingen zou eind 2020 maar liefst 82% van al het internetverkeer uit video gaan bestaan. Dat is wel zo gebleken. Waarom zou je dan geen gebruik van maken in je videomarketingstrategie? 3. Video's à volonté. 45% van internetgebruikers bekijken wekelijks meer dan een uur aan video's op YouTube of Facebook. 4. Video's bieden hulp. 90% van alle gebruikers stellen dat video's hen helpen bij het maken van een beslissing. Gaan ze voor de aankoop of niet? 5. Video's zorgen voor een hogere click-through rate. Video's zorgen er dus voor dat de click-through rate, dus het aantal keren dat er wordt doorgeklikt via de video naar de website van je merk, de lucht in gaat met maar liefst 63%. Meer kliks betekent meer bezoekers. Meer bezoekers betekent dus ook meer conversie. 6. Video's worden meer gedeeld dan wat dan ook. Via sociale media worden video's 1200 keer meer gedeeld dan foto's en tekst samengeteld. Ongelooflijk maar waar. 7. Video's zetten aan tot koopgedrag. 64% van consumenten stellen dat ze na het zien van een video pas echt overtuigd zijn om een product of dienst aan te kopen. 8. Kort en krachtig. Onafhankelijk van industrie of thema zijn de overgrote meerderheid van video's op internet korter dan 60 seconden. Je hoeft jouw video dus zeker niet te lang te maken. 9. De markt ligt nog open. Nog maar 9% van kleine tot middelgrote bedrijven maken gebruik van YouTube. Een overgroot deel van de markt is dus nog niet aangeboord. 10. Kies je kanaal. Onderzoek heeft uitgewezen dat video's op Instagram dubbel zoveel interactie krijgen als op eender welk andere sociale medium. De ideale lengte van een Instagram video is zo'n 30 seconden. De ideale lengte voor een YouTube video is zo'n 5 tot 7 minuten. Publiceer je video's op Facebook? Bedenk dan dat 85% van de gebruikers video's bekijkt zonder geluid. Ondertitels zijn dus zeker geen overbodige luxe. Probeer ook om andere manieren te vinden, waardoor je je boodschap geluidloos overbrengt. Klaar om een onweerstaanbare videomarketingstrategie op te zetten? Kun je nog ergens mee helpen? Contacteer onze experts en die helpen je met plezier verder.